Hallo! Leuk dat jullie weer kijken! Vandaag gaan we het nog een keertje hebben over de verschillende Air-Up smaakjes Samen met Elisa. Eliza. Van Eliza maakt het mee! Ik heb er net een nieuwe slijgpio gezet, dus... Eliza maakt van alles mee! En de laatste video ging over slijg. Wat is slijg? Dat is een paarden... Het zijn allemaal speelpaarden, dus... Allemaal van die grote paarden. Speelgoed? Ja! Dat is allemaal paarden. Dan heb je, krijg je er misschien ook een stalletje bij of dat soort dingen. Je wil kleine een Nee, best wel groot ongeveer. Zo'n paarden? Nee. Zo. Oké. Okay. Ongeveer zoiets. Zo groot. Dus hou je van de paarden en van het slijg. En van Elijza. En van Elijza. Elijza maakt het mee. Ik zal het even hier in beeld zetten zo. Ik kreeg een verzoekje in een comment of ik de... Even eraf halen de Air-Up waterballon wilde testen, nou die had ik zelf niet, maar ik had een collega die hem wel had, dus ik had een blueberry geruild voor een waterbaloen. En eerlijk gezegd vond ik hem erg lekker, maar één nadeel: na twee flessen en zo smaakt bijna weg. Aan de Maxbroeken doe je. Vier flessen, dus een beetje geluk, vijf flessen dus met een smaak. bijvoorbeeld, ik heb joeberry en ik heb vier flessen op, dan is de smaak weg. Ja. En bij limoen is dat... Nee, niet bij limoen. Bij uh, watermeloen. watermeloen is dat dat je dan met twee flessen Ja, ja dus, dus hij is, niet hij is schat, lekker. Maar. Hij is alleen twee keer zo duur, want je, je doet er minder lang mee. Dus Genoeg over de watermeloen, erg lekker. dus. Uh, als je wilt proberen, zeker kopen, alleen wat ja. duurde. En nu ga ik er een lemon op zetten, het zakje is al weg. Ja. Maar we gaan de lemon proberen, die ken ik al. Lekker zuurig. <lacht> Hou je even <de> zuur? Jawel. <lacht> ja, we zijn je super corona proef. Ja, want we wonen in hetzelfde huis. Ik heb al twee vaccinaties gehad, en daar is al zes. Nee, ja. dus, hoor. Uh, ik heb, er, ik heb er nog gedeelte, gehad, maar we wonen in hetzelfde huis. Oké, okay. we mag niet meer proeven. Ja. Nee. Anders, nee, we, anders moeten we ja. een anderhalve meter afstand houden hoor. Nee, bij hoeven dat niet. Wij zitten in de huisbubbel. Huisbubbel, ja. Dus, als je nog meer uh, verzoekjes hebben of van Sven proberen uh, die, die uh, smaak dan, uh, dan gaan we die gewoon bestellen en gaan dat proberen. vies lekkerste hè? Ja. Maar, weet je wel... vanille, erg lekker. Naar van dat autodrop, maar deze dan weer, dat een beetje van dat autodrop ja. ding is. is lekker, walbergen, deze is een van mijn favorieten. Deze is nu mijn favoriet. Wel erg zomers. Met de spinpijt. Dat, dat komt op het volgende. Misschien wil Air Up, als jullie kijken naar mijn kanaal, dat dat weet een echt echte winterse smaak proberen. Bijvoorbeeld appelkaneel. Of Echte soep. Echte soep? Nee, dat, lijkt me, dat lijkt me heel smerig, Watere Waterettere soep. Nee, nee dat gaan we niet doen. Erg appelkaneel of een typische, uh, typische winterstingetje. Dus, uh, Tomatensoep. Tomaten. Is dat echt winters? Ja. Nou, je hebt niet zo'n goede winters idee Eliza. Of kerstboom smaak. Ja. Dat kan je misschien wel ontwikkelen. Dat je denkt van nee, hey, ik zit in een, uh, in een kerststal ofzo. Dus. Uh, dus Stuur maar een doosje op, we gaan het gewoon proberen. Bedankt voor het kijken. Denk aan de duim. De like wat er meer. Abonneren. Belletje. Abonneren. Abonneren. En de, tot de volgende keer. Doei!